Je kan de hyperpigmentatie herkennen aan het feit dat het een bruinige verkleuring is uh, die onregelmatig zich op de huid bevindt. Dat kan spikkelachtig zijn, dat kan ook een wat meer egaler zijn, het kan groot, het kan klein zijn en het kan over het algemeen alle delen van het gebied zijn. Maar goed, met name waar wat het meeste uh, naar voren komt is natuurlijk op het gezicht, op de handen en op de decolleté. Ja, het kan heel goed behandeld worden met bijvoorbeeld een vitamine A-creme. Uh, nu zijn er meerdere behandelingen voor hyperpigmentatie, sommige met wisselend succes en sommige met goed succes. Uh, maar uh, wij houden het meestal bij eerst een vitamine A-creme en je moet ongeveer realiseren dat je daar drie tot acht weken uh, zeker geduld moet hebben. En daarna gecombineerd met een peeling. Als je het met een peeling doet dan uh, reken ik ongeveer dat je twee tot drie uh, peelings moet doen om uh, een goed resultaat te bereiken. Wat je kunt verwachten van het resultaat is dat het vrijwel helemaal weg is. Uh, soms kan het zijn dat het toch nog een beetje overblijft maar is het echt duidelijk verminderd uh, in tegenstelling tot wat je eerder had.